Bonjour, vandaag gaan we het hebben over het adjectief kwalificatief, oftewel het bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het woord waarbij het hoort. Dit is ook wel het zelfstandig naamwoord. In het Frans past het bijvoeglijk naamwoord zich aan aan het geslacht, mannelijk of vrouwelijk, van het woord waarbij het hoort. Dit geldt eveneens voor de hoeveelheid van het woord. Dat wil zeggen of het enkelvoud of meervoud is. De vorm van het enkelvoud. Als het zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud is, dan verandert er niets aan de vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Is het zelfstandig naamwoord echter vrouwelijk enkelvoud, dan komt er een e achter het bijvoeglijk naamwoord. Kijk ook maar eens naar de volgende voorbeelden. Je préfère aller dans un petit camping. Hij wil liever naar een kleine camping. Elle veut acheter une petite voiture. Zij wil een kleine auto kopen. In het eerste voorbeeld komt er geen uitgang achter het bijvoeglijk naamwoord petit. Het zelfstandig naamwoord camping is namelijk mannelijk enkelvoud. In het tweede voorbeeld komt er een e achter het bijvoeglijk naamwoord petit, wat maakt petite. Het zelfstandig naamwoord voiture is namelijk vrouwelijk enkelvoud. Er zijn ook echter enkele bijzondere regels. Dat wil zeggen dat het bijvoeglijk naamwoord verandert van vorm als het vrouwelijk enkelvoud wordt. Kijk maar eens. Als de bijvoorbeeld naamwoord eindigt op de letter E, dan blijft de laatste letter een E. Een jeune garçon, een jeune fille. Een jonge jongen, een jong meisje. Eindigt de bijvoorbeeld naam op de letters ER, worden de laatste drie letters ERE. Een homme fier, une femme fière. Een trotse man, een trotse vrouw. Eindigt de bijvoorbeeld naam op de letter F, worden de laatste twee letters VE. Een étudiant actief une étudiante actieve. Een actieve student. Een actieve studenten. Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op de letter X, worden de laatste twee letters SE. Un père heureux. Une mère heureuse. Een gelukkige vader. Een gelukkige moeder. In de regel staat het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord. Het staat echter voor het zelfstandig naamwoord als een van de volgende bijvoeglijk naamwoorden wordt gebruikt. Beau, bon, joli. O, long petit. Vieux, mauvais, méchant. Jeune, vaste, grand. Meilleur, autre, nouveau. Als je deze woorden uit je hoofd leert als het, voor, als het voorgaande rijmpje, dan weet je voortaan heel goed welke woorden er voor het zelfstandig naamwoord komen en welke er na het zelfstandig naamwoord komen. De vorm van het meervoud: Als het zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud is, dan komt er een S achter het bijvoeglijk naamwoord. Is het zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud, dan komt er es achter het bijvoeglijk naamwoord. Kijk ook maar eens naar de volgende voorbeelden. Mijn frères sont grand, Mijn broers zijn groot. Mijn soeurs sont grandes. Mijn zussen zijn groot. In het eerste voorbeeld komt er een s achter het bijvoeglijk naamwoord grand. Mijn frère is namelijk mannelijk meervoud. In het tweede voorbeeld komt er es achter het bijvoeglijk naamwoord grand. Wat maakt grande? Messeur is namelijk vrouwelijk meervoud. En kijk ook nog eens naar de volgende voorbeelden. Les hommes sont fiers, de mannen zijn trots. Les femmes sont fiers, de vrouwen zijn trots. In het eerste voorbeeld komt er een S achter, omdat les hommes mannelijk meervoud is. In het tweede voorbeeld komt er ES S achter, omdat les femmes vrouwelijk meervoud is. landennamen. In het geval van een inwoner wordt de letter met een hoofdletter geschreven. In het geval van een taal wordt de letter met een kleine letter geschreven. Kijk ook maar eens naar de volgende voorbeelden. Un Français, une Anglaise. Een un Fransman, een Engelse. Le Français, l'Anglais. Het Frans, het Engels. Het volgende voorbeeld gaat je hier ook goed bij helpen. Jean, Jean est Français. Son père, c'est un Français aussi. Mais sa mère est une Anglaise. Par conséquent, il parle bien Français et Anglais. Probeer dit kleine stukje te vertalen, het antwoord zal zometeen volgen, maar dan weet je meteen of je dit deel van deze grammatica begrepen hebt. Herhaling Wat waren ook alweer de laatste letter of letters bij enkelvoud? Wat waren ook alweer de laatste letter of letters bij meervoud? Waren er bijzondere regels voor het bijvoeglijk naamwoord? En was er een verschil in schrijfwijze bij een inwoner of taal? Probeer deze antwoorden voor jezelf te beantwoorden. De antwoorden zullen aan het einde van deze video volgen. In ieder geval is er voor de volgende les de volgende exercice. Bon chance!